Hallo en welkom bij Speelgoed Service. Spelen moet vooral leuk zijn, maar het speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van uw kind. En daarom vandaag een stukje over plusje knuffels. Plusje knuffels zijn niet alleen zacht, lief en zien er leuk uit, maar ze bieden ook een stukje vertrouwen en zekerheid aan uw kind. Door bijvoorbeeld een vriendje of een stukje van thuis te zijn. Vandaag zijn we op bezoek bij Zimbatoys Benelux en kijken naar de categorie Nikotoy. En wat je ziet eigenlijk is dat er twee grote groepen zijn. Aan de ene kant het babyplush, voor kinderen vanaf nul tot en met drie jaar. En aan de andere kant het gewone plush, de rest hoe je het noemen wilt, vanaf vier jaar en ouder. Bij het babyplush kunnen we vertellen dat het eigenlijk altijd in de box of in de wieg ligt. En dat het daarom niet te groot moet zijn. Dat is onhandig. En wat, we, eh, wat belangrijk is bij Babyplush is dat het ook de zintuigen moet stimuleren. En dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door verschillende stoffen te gebruiken voor gevoel, door rammelaatjes en knisperende geluidjes voor het gehoor en uiteraard de leuke kleurtjes voor het zien. De andere categorie, de rest, moet vooral er leuk uitzien, lekker zacht zijn en is te verkrijgen van heel klein tot heel groot. Nou, Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen over Plush, maar dat een andere keer. Voor vandaag bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.